Wat is het verschil tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek? Volgens mij is het bij functioneren zo dat het echt gaat over beide partijen, dus weet je een, een gelijkwaardig gesprek? Precies, two-way street. Ja. Kan je zelf dus ook wel aangeven waar je naartoe wilt, wat je voor ja. belangrijk vindt in je werk, waar je energie van krijgt, waar je minder energie van krijgt, wat je minder leuk vindt, ja. wat je of... doelen zijn, wat je wil leren. Ja. Aan de andere kant uh, vaak je manager die uh, nee, daarin ook zijn of haar uh, mening deelt over uh, jouw persoonlijke ontwikkeling, maar ook over je werkzaamheden. Ja. En beoordelingsgesprek is daarin veel meer één richting. Daar is je uh, leidinggevende of je manager meer aan het woord, ja. omdat die ...jou gaat beoordelen naar ja. je werkzaamheden. En vaak is het dus ook zo dat van een beoordelingsgesprek meer afhangt... ...dan van ja. een functioneringsgesprek. Of als je het goed doet, krijg je extra money's. Hoop je. Hoop je dan maar. <laughs> Ik zet altijd in op extra money's. Okay. Check hier nog meer afleveringen van What ...of drop je vraag in de comments.